Wandelen in de natuur. Ik kan rave. dat is het liefst wat ik doe. Hè. Wandelen in de natuur. Wat blijft? Zes. Ja, nog zes kilometers. Godverdomme. Kijk, ik heb jij dat nog vanochtend opgeladen? Batterij leeg. Apple, hè. Godverdomme. Zo gaat het goed. Godverdomme. Hallo? Philippe? Godverdomme. Hij slaat weer af. Ja, kijk. Godverdomme. Terug van de riemen. Godverdomme. Godverdomme. Zes, zeven. Zo gaat het goed. Zo gaat het beter. Alweer een kilometer. En van voor, daar lopen ze goed door. En van achter. Daar lopen ze wat achter. En